Het is vandaag zondag. Ik ben vandaag jarig en vandaag is sneeuwstorm Daisy toch? Ja, Volgens mij Daisy, Darcy, Daisy, hier valt wel mee, maar net was er allemaal drek en drap. We zijn nu onderweg naar de paardjes. Uh, we hebben wel alvast gezegd dat als de snelweg er ook zo uitziet gaan we het even aan Daan vragen of zij de paarden kan doen, want anders is het niet veilig om te rijden en kunnen we heel makkelijk uitglijden. Dat hebben we liever niet. Zo is het. Dus wij gaan nu even kijken hoe het is. Goed zo. Meteen zorgen dat je je been mooi lang hebt hè. Zo, je krijgt lange onderbenen jij. Je hebt bijna enkellaarzen. Goed zo. Let op. Hou ze mooi recht hè. En meteen los in je schouder en je elleboog zijn. Goed zo. Ja. En dan druk je met je kuit. Druk je daar zo die achterbenen naar voren toe. Zo. Hou recht. Hou recht. Ja. En wil je ze ietsje laten buigen. Druk ze dan iets om je binnenkuit heen. Om je rechterkuit. Om. Ja. Goed zo. En soepel blijven zitten. Zo. Ja. Daar. Je geeft richting aan. En daar druk je met je kuit naartoe. Denk aan je linkerhand hè. Goed zo. Ja. Hou mooi recht. Aan die rechte teugel. Ja. En weer voelen dat ze om je binnenbeen is. Goed zo. Heel goed. Zo. Heel goed. Ho. Aan die rechte teugel. Zo van de hand veranderen dadelijk, Tess. Zo. Dat is mooi. Dat is mooi. Blijf zelf rechtop zitten. Hè? Zo. Ja. En je mag best aangeven waar je die hals naartoe wil. Goed zo. Maar zorg dat het niet ten koste van je zit gaat of van de onafhankelijke hulpen van je hand, hè? Goed zo. Goed zo. En meteen waarom je nieuwe binnenbeen. Heel goed. Ja, opzij. Ja, draai maar korter door, draai maar korter door. Dan kan je een stukje wijken. Zo, ja. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Heel goed. Opzij. Opzij. Opzij. Opzij en toch dat achterbeen ook nog naar voren. En je hebt het dondersdruk onderweg. Zo. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk is. Goed zo. Twee teugels, twee teugels. Ja, ja, blijf rijden, blijf rijden. Ja, ja, maak af, hè, maak af. Dus niet iets doen en dan het vergeten. Goed. Daar, en zo van de hand veranderen. Wat bedoelde ik deze? Als ze dan zo draaft, dan zie je deze hier. Zo helemaal een rondje worden. Gewapper. Nee, niet gewapper. Gewoon dat die spier aanspant. Ho, stop eens. Dan loop ik met mijn bord. Dan zien we het op, niet. Kijk, als hij dan net zo over de rug is, dan zie je hier dat dit zo opspant. Dat het gewoon hoger wordt? Ja. Oh. Dat hij gewoon die spierboller maakt. Maar kijk, we hebben hier, dat kun je natuurlijk op de camera niet zien. Ja. Maar hier is het niet bezweet, maar wel heel, wel een beetje bezweet. Ja, wel een beetje bezweet. En we hebben hier, dat is met zo'n zo gele, dan zie je niet zo waar hij bezweet is. Hier hebben we zweet. Dus dit zijn de beelspieren Dan zijn we hier. De buikspier. En dit is het kniegewricht. Dus die hebben we ook lekker gebruikt. En de hals. Kijk ook helemaal tot hier hebben we zweet, dus we hebben de hele Ja, dus we hebben de hele hals hebben we. En ik word dus heel blij als ze hier bezweet zijn. Want dan hebben we dus echt vanaf de schoft hebben we hem getraind. Goed, dus test dat stukje om het been, willen we vooral om nog meer aan haar te vragen dat ze in de lengtebuiging noemen we dat dan. Dus dat ze vanaf haar kont tot aan haar oren gebogen is en dan mooi die rug kan aanspannen. Om nog meer van haar te vragen dat ze zich eigenlijk op wil bollen in de lijf, waardoor het aan de voorkant nog makkelijker wordt. Dus goed opletten dat ze aan beide kanten, dat je voelt je moet aan je been. Hè? Dus het been is altijd naar voren. Maar na het aan het been komt ook het om het been. Goed zo. En, uh, en op uh, je neus. Goed zo, Tess. Lekker gereden. Ja, ja goed zo. Goedemorgen, middag, achter iets. Je ziet niet heel veel van mijn hoofd. Ik ga even verandering inbrengen. Zo. Ik ga even weg. Ja, ik even weg. Ah, het is vandaag. Maandag. En er ligt nog steeds sneeuw. En dat betekent dat het heel glad is. En heel sneeuwig En drama. Het is dus weer in het einde Heel lang geleden dat we zoveel sneeuw hebben meegemaakt. En we... Oh kijk je kan het hier achter ook zien. Kijk hier binnen heeft het niet gesneeuwd. Hier binnen heeft het niet gesneeuwd. Maar kijk. Hier. Hier. Zie je allemaal wit? Dat is allemaal sneeuw. Dat zit aan de buitenkant, niet aan de binnenkant. We hebben het voordeel dat we in de boerderij staan. In de boerderij is het, als het buiten koud is, binnen warm. En als het binnen warm is, is het buiten koud. Dus dat is wel heel erg fijn. Uh, ik ga vandaag op rondje rijden. Ja, een rondje. En Blondie, die wordt vandaag gedaan door Daan. Morgen hebben ze vrij. Ik ga gewoon nu even lekker poetsen en zadelen en dat soort dingen. En dan... dan uh... Laat even hier beneden in de reacties weten wat jullie hebben gedaan met deze sneeuw. Want het is natuurlijk stuif sneeuw, dus ik wil er geen sneeuw op maken. Zo, het is inmiddels een tijdje later. Ik heb gereden. Ik heb het nog steeds heel erg koud. Het vrouwtje is lekker in zweet. Ik heb er heel veel mee gegalopeerd. want het was echt heel erg stijf. Oeh, zo koud. Ik ga uh, snel, ik moet mijn hoofdband op. Corona, Assa, deken op. En dan gaat ze in de de komen samen met Blondie. Ja, dat is mijn planning even voor nu. Mijn moeder is zo gesprek. Ik niet heel lekker. Ik ben ook een beetje bleekjes. Ik heb gisteren te veel donuts gegeten. En McDonald's natuurlijk ook nog. Dus dat ons allemaal een beetje veel. De is koud. Oh, maar ik ga er nu even lekker hebben. Afziedelen. Rood! Roze! Rood. Roze. Rood. Roze. Is wat is roze! Roze! Dit no, dan! Roze! Houd dit eens naast elkaar! Dit is roze! Het is andere dit kleur! Dit is natuurlijk dezelfde kleur! kijk dit. het is andere kleur! Op beeld! Het is donkerrood! Het donkerrood! Het is vandaag... Wauw, mooi mooie knop! Het is vandaag woensdag en ta! Ik heb een nieuwe poetstas, want hij begon aan alle kanten uit elkaar te vallen. Dus kijk. nu heb ook even uh, anti en een. Uh, oh, Lonnie waar ook ging kijken. Uh, een harde zachte borstel gehaald. En een paar poetspullen aan mijn moeder afgestaan. <laughs> omdat ze wat minder poetspullen had. Dus dan, uh, dan alsjeblieft. Ga ik even op zoek kijk, er is die. Een soort hele grote, zachte, grote borstel. En die vind ik wel heel erg handig. Altijd spray. Hier we hebben we ook een keer een heel pakket van gehad. Ik was er zo fan van dat ik het nog een keer wou. Dus hier is het. haar staart is weer heel erg klittig. Dus daarom is het ook heel erg fijn om deze te hebben. Ik heb ook gelijk het nieuwe elastiekje, zodat ik weer iedere dag haar staart kan invlechten. Want dat is ook weer heel erg handig. Dat beschadigt je staart niet hè? Ann, ze is vandaag in de knuffelbui. Yay! Nou, dan ga ik even lekker poetsen. Lommie. Je hebt nog uh, 10 minuten. Lonnie! Ik ga haar wel halen. en Nick zijn vandaag matchy-matchy met de kleur. Ik ga even zo staan, want anders heb ik tegenwicht. tegenwicht. Kijk, we zijn matchy-matchy, hoe leuk! Lekker! Lonnee is wel iets donkerder dan ik. maar. We hebben net gereden. Het was alleen een beetje druk in de bak. Dus we konden niet echt filmen. Maar het ging echt... Heel erg goed. Ik ben super trots op haar. Ik ben zeker wel... Ik ben heel erg trots... Ik, okay. ik ben heel erg trots op haar. Omdat we ondanks deze drukte en zo. En snel wisselen van plannen. Toch het goed lukte. En vandaag, donderdag! Iedere donderdag springen natuurlijk samen blondie. Maar nu... hebben we... het mooie dekje die ik gisteren ook op had. Tadaa. Maar het is een dressuurdekje. Maar het past ook al in mijn springzadel. Dus ik ben er helemaal blij mee. Gewoon puur omdat hij op allebei de zadels past. En dan ben ik weer mooi matchy matchy. Ik ga nu... Mijn beugels pakken die heb ik even vergeten. Peeschap opdoen. Oh, ik heb nog kort hier. Nou, maar kunnen jullie dan even op Blondie passen? Dan ben ik zo terug. Ik heb hier de beugels, die ga ik nu even opdoen. Kijk, hier ben ik met een prachtige haar. Maar er zijn hier geen mensen spullen. Dus dan. Kast is hier gewoon aan het kijken van wat doe jij. Nou, Cas, welkom in de boerderij. Ah. Ah. Dan hebben we hebben hier de anti-kletspray. Waarom doe ik dit? We never know. Dan pak ik een paardenworstel. Ik doe ik mezelf aan. Nou, kijk dan wat goed. Oh. Nou, uh, dus de, de, de conclusie is: je kan ook een paar de spullen voor je eigen haar of voor jezelf gebruiken. Het doet at home, maar het kan wel. Ik ga hier een commentaar op krijgen, maar ik ga nu maar snel mijn cap op doen. Want ja.